Welkom bij weer een rondje Parklaan. Vandaag niet met Esther, maar met mij, Pepijn. In de vorige video gingen we op pad met aannemen van Gelder en zagen we alle werkzaamheden van dichtbij. Vandaag praat ik met de omgevingsmanager Ilke. Zij vertelt hoe het project er nu voor staat. En ik heb een gesprek met Patrick van het bedrijf Combi Sion. En die weten alles van kabels en leidingen. We zijn benieuwd hoe het daarmee gaat. Patrick, jij werkt aan kabels en leidingen. Wat gebeurt daar allemaal mee hier bij de Parklaan? Nou, zoals je kunt zien uh, zijn de mensen hier achter ons die zijn uh, bezig met aanleggen van, van kabels en leidingen. Uh, als je hier bij de Parklaan uh, kijkt, dan uh, nou, moet ik een inschatting maken. We maken hier uh, ruim voor vier kilometer aan sleufel te opengetrokken. Daar komen kabels en leidingen in, zowel uh, hoge druk, lage druk, uh, middenspanning, uh, maar ook gas, water en uh, elektra. Uh, in totaal een kleine 12 kilometer aan uh, kabels en leidingen uh, worden hier zeg maar, aangelegd en ook met name verlegd. Het lijkt mij een heel gepuzzel, al die kabels en leidingen onder de grond. Hoe doen jullie dat en hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet in de weg loopt? Voor dit project zijn we in 2020 al begonnen met de eerste gesprekken met de gemeente. Vrij snel daarop zijn we ook gestart met wekelijkse projectteam overleggen. Dat doen we samen met de aannemer die ook hier de weg aanlegt. En inderdaad, dat is soms ook wel eens een puzzel. Maar we proberen alle belangen daarin zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Om te zorgen dat het werken zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Als straks het werk klaar is en alle kabels en leidingen zijn aangesloten. Wat merken de mensen er dan eigenlijk van? Nou, de mensen zelf die zullen merken dat, dat de stoep en de straat weer dicht is. Voor ons is het natuurlijk dan klaar. Maar wij proberen dat natuurlijk te doen met, met een goede continue energievoorziening. Ook tijdens de werkzaamheden. Ja, en zoals ik was verwacht dat er altijd in de schappen van de supermarkt altijd uh, voedsel ligt, um, ja, verwachten de mensen eigenlijk altijd wel dat er stroom uh, en, en, en, en spanning is. Maar eigenlijk is dat niet zo uh, normaal dat we dat, uh, dat, we dat hebben. Um, maar ik ben er persoonlijk wel trots op dat, uh, dat we dat kunnen leveren. En ja, ons werk zie je heel veel niet, nu zie je heel veel. Maar straks ligt het allemaal onder de grond. Um, maar ik denk wel dat we trots mogen zijn op wat we hier voor de maatschappij doen. Er staat hier een trotse medewerker van Combi Sian voor me. Dank je wel. Ik sta hier op het kruispunt Diederweg-Zandlaan. En uh, ik sta hier samen met Ilke. Jij bent omgevingsmanager van het project Parklaan. En ik ben heel benieuwd, hoe gaat het met de Parklaan? Ja, het uh, gaat goed met de Parklaan. Er wordt volop gewerkt op en aan de Parklaan. Om eventjes te beginnen op Noord. Uh, daar zijn we bezig met de rotonde uh, bij de N224. Uh, daar is nu een halve baanafzetting, zo noemen we dat. Uh, we hebben geasfalteerd op Parklaan Noord. En als we kijken naar het middengedeelte, waar we eigenlijk een beetje nu staan, uh, zijn we volop bezig met kabels en leidingen. Uh, maar ook de NK-laan uh, is er sinds deze week uit. Gaan we iets verderop, dan zien we dat we de werkzaamheden aan de fietstunnel hebben. Uh, die zijn volop aan de gang. En dat laatste stukje zuid, daar zijn we volop bezig met uh, de Bovenbuurtweg. Daar zullen bewoners ongetwijfeld reacties op geven op al die omleidingen en die veranderingen aan de wegen. Wat voor reacties krijgen jullie en wat doen jullie daarmee? Ja, een goede vraag en dat klopt helemaal. We krijgen ontzettend veel reacties van vragen, aandachtspunten, zorgen, irritaties. Nou, dat kunnen we ons ook heel goed voorstellen dat dat er is. Met de suggesties en met de tips en met de zorgpunten gaan we ook, daar gaan we ook naar kijken. Maar wat je ook ziet, en daarin zijn we echt lerend, dat dat soms bij ons intern bij de gemeente lang duurt. En dat betekent dat we eigenlijk vanaf 16 januari diverse aanpassingen hebben gedaan aan dit kruispunt, omdat deze wat ervaren... Als heel gevaarlijk. Uh, maar eigenlijk pas sinds deze week, en dan zijn we dus in april, uh, hebben we de laatste optimalisaties pas doorgevoerd. Het weer zat ook niet altijd mee, uh, maar intern en bij de gemeente en in de samenwerking uh, ja, kan dit sneller en kan dit beter. Wat doen jullie eigenlijk om het uh, de inwoners wat makkelijker te maken in deze soms wat zware periode? Ja, een terechte vraag en ook wel lastig om te beantwoorden, omdat we vinden dat we de reistijd van A naar B veel groter maken. Maar we doen, vinden wij ook. Goede dingen. Uh, we proberen werkzaamheden te combineren. Uh, de werkzaamheden waar het kan uh, te plannen in vakantieperiodes. Sommige uh, suggesties uh, kunnen we heel snel doorvoeren. Bijvoorbeeld aan de Aculaan hebben we de verkeerslichten afgesteld. Uh, eigenlijk binnen een dag voor meer groentijd. Dat was een suggestie die werd gedaan. Uh, maar ook bij de van Balverenstraat hebben we dat toen de tijd uh, in januari ook met een dag uh, geregeld. Dus daar word ik dan wel heel erg blij van. Uh, dat, we, dat, dat we die snelheid dus wel hebben. Uh, maar soms laten we. Uh, dat we wat minder goed zien. Dankjewel Ilke. Zo te horen is er al heel hard gewerkt aan de parklaan. En dat gaat de komende maanden nog even door. Wij houden dat in de gaten.